Hallo, zeg, hoe is je mee? Houden? Goedemiddag allemaal. Nee, we gaan het kerstman de kerstman ontsteken. Normaal gesproken deden we dat natuurlijk altijd s'avonds, maar ja, sinds corona is de koopavond een, een beetje weggevallen, zeg maar maar Wat ik wil vragen om te beginnen, is dat alle kleine kinderen, niet iedereen die zich nog kind voelt, maar alle kinderen, kom even naar voren, dat de kerstman is speciaal voor jullie vandaag gekomen. Ja, ik niet mee. Vandaag twee kerstelfjes en we hebben het kerstvrouwtje en de Kerstman. Kerstman, van harte welkom. Goedemiddag allemaal. Wat leuk dat jullie allemaal weer zijn. En, en ja, weet je, het is wel een beetje donker weer, maar dat past ook wel een beetje bij de kerst. Het is ook wel een beetje koud, alleen het sneeuwt niet. Zouden jullie allemaal sneeuw willen hebben, jongens? Ja! Zullen we dan daar op hopen? We gaan we allemaal een beetje duimen. Misschien dat er straks nog een klein sneeuw buitje komt. Maar dan moeten we moeten wel op hopen en moeten we moeten allemaal heel goed tellen straks. Afgesproken? Ja. Ja, dat kan harder, hè? Ja! Ja, Kerstman. 1, ja, ja. 2, 3. Ja, Kerstman! Pappes en mamas, dat kunnen jullie ook. 1, 2, 3. Zo doe je dat, meneer Dennis. Ik heb het in de gaten. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Dennis. Hartstikke leuk om hier te zijn op het Uitplein. En hartstikke druk, ondanks de kou. Dus dat is hartstikke goed om te zien. En welkom, Kerstman, in onze gemeente, De Kerstman. De en wat leuk dat we zoveel helpers hebben. Voornamelijk gaan we met z'n allen aftellen. En dan gaat eindelijk die mooie boom aan. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, kom vooral de komende weekenden en dagen voor de kerst naar het centrum toe, want er is ontzettend veel te doen en te beleven. En de kerstman, die komt ook heel vaak, vertelt hij me, en je kunt ook op de foto met hem dadelijk, helemaal gratis, mooie foto maken, posten en kom naar het centrum, zou ik zeggen, want het is hartstikke gezellig. En ik weet uit betrouwbare bron dat er dadelijk nog wat mensen zijn die chocolademelk uit gaan delen, dus blijf nog even hangen, het wordt hartstikke gezellig. Ja, zeker weten, want de aankomende week hebben uh, we de kerstman natuurlijk die regelmatig langs komt. Vanaf volgend weekend kunnen jullie allemaal lekker komen spelen in het uh, kersthuis. Waren jullie ook al in het Sinterklaashuis geweest vorige keer? Nee. Nee? nee? nee. Wat hebben jullie voor ouders, joh? Dat nee. toch niet? Jawel, kom ja? wel? Ja? Ja, gewoon awesome. lekker komen spelen, dus uh, vanaf uh, zaterdag. En ja, we hebben koekjes, ook gratis. Dus je kunt een lekker voor vandaag. Hebben jullie ook al een koekje op? Nee. Ook ja. geen koekjes op? Jullie mogen ja. ook echt niks meer halen, zeg. heb je daar koekjes hey, halen? Natellen. Wat zeg je? Nog goed wel, maar ik vind het niet zo lekker. Jij is heel snel <lacht> <op jezelf. lacht> ja, nee, Oké, okay, nou super dat jullie er allemaal zijn. Uh, ja, oh ja, en voor de ouders, vanaf uh, aanstaande maandag tot en met vrijdag geloof ik pak je twee uur gratis hier zo? Zo. Dus zijn gratis hier. Heb jij nog maar een sokkenbel? wel? voor voor En wat is die witte zon in die huis? Ze aan de snorrel. Ja, Ik ga jouw neus er niet in duwen. nee, dat zo slim. Ja. Kom je wel kijken? Nee? Oké. Okay. Maar heb, heb je nou in je mond? Heb je een grote speling in je mond? Ja, die moet je even uithalen, anders kunnen we niet meetellen. Ja, goed zo. alvast ja, ja. op druk nog Nee, je gaat er helemaal niet op drukken. Hier staat een hele Oké, okay, dan gaan we aftellen. En uh, Kerstman, kunt u voor wat stilzorgen? dan uit? Jongens, gaan we eerst hard roepen: sneeuw, sneeuw, sneeuw. Roepen maar sneeuw, snel, sneeuw, sneeuw, sneeuw. sneeuw, En dan kijken we omhoog. Zien we wat? Nee. Ah, jawel. Oh, nee. Ik het gaat allemaal de verkeerde rond. <laughs> ja. Zie je wat het sneeuwt? De wethouders worden ook lekker wit. Nee, <tast> wel? Was wel bij lokaal, is dus er waarde droog, dat witte. Ja, komt ook niet heel af. Uh, uh, zeg maar jongens, gaan we tellen en nu voor het wel tijd dat ik aan branden. We bij 10. En dan zo naar beneden. Hè. Allemaal, hard. Allemaal hard meetellen en de pap van de zon. Wat kan doen? 10, oh, nee. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hij oh. doet het! Oh, zo, zeg jullie bedankt. Hè. En als u op een foto kunt bij mij of met de wet houden, dan uh, is daar Material, en ook natuurlijk met onze geweldige veeën. Ja, ik vind het veeën. Ja, de rommel noemen het Engels. Engels. Nee, is niet Hmm. Namens de kerstman, hele fijne dagen. En ook namens iedereen in het winkelhart, hele fijne dagen. Ook namens het kerstvrouwtje, hele fijne dagen. Alsjeblieft, dag! Oh.